In dit filmpje van Social Media Duo, een introductie hoe je Facebook zakelijk kan gebruiken. We nemen onze eigen zakelijke Facebookpagina als voorbeeld. Daarbovenaan zie je allereerst een omslagfoto en eronder onze naam met daarnaast de profielfoto met daarin ons logo. Verder naar beneden op onze pagina zie je een kaartje waar wij zijn gevestigd en in het kadertje diverse mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Bijvoorbeeld om ons rechtstreeks te bellen of te mailen. Hier zie je een post van ons. Heel belangrijk, als je als bedrijf op Facebook post, roep je lezers op tot actie. Dit wordt ook wel call to action genoemd. Vraag je lezers bijvoorbeeld om een afspraak te maken, zich aan te melden voor een evenement of een artikel te lezen op je website. Je zet een hashtag in een post door een hekje voor een woord te typen. Bijvoorbeeld een plaats slaan, zodat opvalt waar iets is. En het komt dan ook in de zoekresultaat als iemand iets in een bepaalde regio zoekt. Als je meerdere woorden wil gebruiken als hashtag, schrijf ze dan aan elkaar, zonder spaties of streepjes. Kleine letters of hoofdletters, dat maakt niet uit. als het meer dan één woord is, is het wel handig om elk woord te beginnen met een hoofdletter. Dat leest veel prettiger. Het is slim om één of meerdere personen of organisaties te taggen in je zakelijke post op Facebook. Tenminste, voor zover dat past bij die post. Die gebruik je gebruikt die het apenstaartje. Ook hier weer typ je, net als bij de hashtag, de woorden aan elkaar. Facebook toont je een lijstje en daaruit kan je kiezen wie je bedoelt. Zo'n tag is klikbaar. Die gaat naar het profiel van die persoon of de pagina van die organisatie. En diegene krijgt een melding en reageert hopelijk op jouw post. En zo krijg je meer interactie en een groter bereik. Een afbeelding of bewegend beeld krijgt sneller de aandacht van tekst. Dus je krijgt beeldmateriaal in je post. En varieer daarin, want smaken verschillen en je wil je voorlopig langdurig aan je binden. Je kan bijvoorbeeld een foto bewerken, een filmpje maken, een tekening maken. Of je deelt die foto of tekening of filmpje van iemand anders. Heb je de vragen of kan je onze hulp gebruiken bij het zakelijk post op Facebook? Lees dan meer op onze website of neem contact op met het social media bureau.